Ja, we zijn inmiddels weer uh, net aangekomen in Nederland en ik denk dat, we, uh, ja, dat ik heel tevreden kan terugkijken op uh, de hele operatie Youth Olympic Games Buenos Aires 2018. Uh, we zijn met een uh, flinke ploeg erheen geweest, 41 sporters uit 19 verschillende sporten. Uh, daar is uh, gewonnen en daar is verloren, zoals het bij topsport hoort. Uh, hele mooie overwinningen. Mensen ook zonder medaille die een hele mooie prestatie leverden. Sommige mensen uh, die zichzelf teleurstelden. Um, maar ik denk dat het voor iedereen uh, een, een hele een mooie en leerzame ervaring vooral is geweest. Um, waarbij we ook als uh, gehele team, uh, de 41 sporters, 23 coaches en begeleiders, alles bij elkaar ook wel echt als een, uh, als een team gefungeerd hebben. Als het, uh, het Talent Team NL. Ik denk dat dat steeds sterker gegroeid is tijdens die spelen. Um, dus ik denk dat we, ja, dat, we, dat we blij mogen zijn met hoe alles verlopen is. Uh, vind je dat de doelstellingen gehaald zijn die vooraf gesteld zijn? Uh, ja, er zijn niet hele. Nou ja, de, de doelstellingen. Um, uh, we gingen hierheen om. Uh, om uh, te presteren en om te leren presteren uh, en ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat over het algemeen heel goed geslaagd is. Uh, er is gepresteerd in de vorm van medailles en in, uh, in de vorm van uh, persoonlijke records en, uh, en goede prestaties naar niveau uh, en ik denk uh, nog meer dat er geleerd is om te presteren en soms uh, is, een, is, is een zuur verlies wel eens nodig om uh, te, te leren wat het is om te presteren. Dus, al die facetten zijn wel voorbij gekomen. Acht medailles gewonnen, geen gouden erbij. Dat is toch eigenlijk de kerst op de taart die ontbreekt, toch? Ja, we hadden natuurlijk, uh, ik, maar eigenlijk iedereen, had natuurlijk ook uh, graag uh, goud mee naar huis genomen. Dat is natuurlijk toch wel uh, de, de ultieme droom voor uh, elke deelnemer aan deze, aan deze jeugdspelen. Uh, dat, dat hadden we deze keer niet. Maar de verschillen in de top zijn klein. Um, als je hier meedoet om de medailles, dan denk ik uh, dat je het gewoon heel goed doet, want dat is toch eigenlijk waar het om gaat. Zoveel zo mogelijk competitie maken, zoveel mogelijk wedstrijden maken, wedstrijden maken onder hoogspanning, wedstrijden in, uh, voor volle tribune, in, in volle arena's, um, nou, daar zit toch wel de, de grootste waarde in om dat allemaal meegemaakt te hebben. Uh, en gelukkig hebben we toch ook nog wel wat uh, mensen die uh, als souvenir een, een medaille mee naar huis nemen.